op ons kanaal en zoals je kan zien is Taren momenteel niet bij, nee. maar ik heb een vervanger en dat is mijn andere zus, Serena. Hello. Kom. Zoals je misschien wel aan de titel kan zien gaan we vandaag iets superspannends doen, echt iets heel leuks dat we eigenlijk al heel erg lang op de planning ja, hebben staan. Ja, echt lang inderdaad. En nu gaan we het echt doen. Ik ga Serena in mijn tweelingzus veranderen. Yes, ik ben echt heel erg benieuwd, want mensen zeggen altijd wel van Taren, en ik, dat wij het meest op elkaar lijken ja maar eigenlijk, als je goed kijkt, hebben wij niks hetzelfde. Nee, we zien het zelf ook niet. In die geval niet. Nou, soms zie ik het wel. Maar bijvoorbeeld, we hebben een andere neus. We hebben een andere mond. We hebben andere ogen. Ja, we hebben andere wenkbrauwen. Ja, het zijn be bepaalde dingen echt. Ja, dus, uh, wat het dan precies is. Maar... Ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken om er wel voor te zorgen dat Serena op mij gaat lijken. En dan bedoel ik gezicht, haar... Kleding, accessoires, details. Details. Details. Mm -hmm. Die ook. Dus we gaan het jullie laten zien in deze video. En als je benieuwd bent naar het resultaat en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, blijf dan vooral kijken. Ja, een van de meest duidelijke verschillen is onze oogkleur. Ik heb bruine ogen. Larissa heeft een beetje donkergroene ogen, toch? Donker ja, groen, groen, groen <laughs> Ja, groen. Mooie groene ogen. Um, dus we gaan kleurlens in doen. Ik heb deze opgestuurd gekregen van Color Your Eyes. En ze zijn best wel fel groen inderdaad, en dan hopelijk als ik ze indoe, komt onze oogkleur een beetje overeen. Ja, dus het is wel heel belangrijk dat we dit nu aan het begin doen, voordat de make-up erop zit, niet dat gelijk ja. al mijn harde werk er weer af gaat. Ja, precies, ik moet altijd heel erg tranen en zo. Nou, ik heb er alvast eentje in de badkamer ingedaan. Wat ik meestal doe is hem gewoon in het witte gedeelte aanbrengen, en dan daarna kijk ik naar waar de lens zit, en dan pakt je pupil de lens zeg maar op. Yay! Oh. Zit die goed? Oh, mijn ogen. Meteen een heel oh ander my. gezicht, hè? Ja. Yeah. Nou, gaan we nu beginnen aan de make-up. En ik gebruik gewoon alle producten die ik ook op mijn eigen gezicht gebruik. Dus je zal waarschijnlijk zien dat de foundation iets te licht is. Maar wij, we schelen we best wel bruin nu. Kijk maar. Schelen, ja, dan We niet zo heel veel meer. <middels> En ik ben benieuwd of het überhaupt een beetje er egaal op komt te zitten. Ja, hij is wel wat lichter hoor. Ja? Nu zie ik het wel. Ik oh, vind de kleurlens echt wel nice. Klein beetje concealer. Want ik doe het ook altijd onder de oog. Je hebt het niet echt nodig per se. Maar ik doe het gewoon even op de plekken waar ik het altijd doe. Hier. Hoezo daar? Daar heb ik altijd littekens. Daar oh. En daar. Zo. Topper. <laughs> Topper. Nou, zoals je zag, had Serena net nog even wenkbrauwen op. Maar die hebben we even snel eraf gehaald. Want zoals jullie waarschijnlijk wel zien, heb ik gewoon een hele andere soort wenkbrauwen. Die gaan wat hoger staan. Ja. Dus dat ga ik ook bij Serena doen. Ja, dus ik ga um, hier ga ik gewoon ietsje meer naar boven, denk ik. Oké, okay, nu ga ik ze waarschijnlijk heel erg overdrijven, hè? Mijn wenkbrauw, mijn hoge arch. Ja, maar dat heb je ook wel een beetje hoor. Ik moet zeggen, ik vind beauty video's opnemen al best wel lastig, maar dit al helemaal. Als je weet wat anders moet doen. Ik voel me een beetje all over the place, maar ik heb altijd heel netjes uitgeschreven wat ik moet doen. Oh, zo lief. <laughs> ik ben nooit echt zo uh, voorbereid voor video's, maar nu dacht ik, oh ik moet echt even doen. Goed bezig, Lees. Ja. Op mijn ogen gebruik ik altijd rose gold kleurtjes, dus ik heb hier ook een uh, rose gold palet. Maar ja, zoals jij doe ik niet echt heel moeilijk over kleuren. En meestal doe ik gewoon één kleur op het ooglid. Oké. Okay. En we're dan, En ik gebruik ook geen primer trouwens. <laughs> ik, ik, Zas, ik zag jou denken. Nee, nee, nee. Ik, ik gebruik dat tegenwoordig ook niet meer, omdat... Uh, oogschaduw gewoon beter is geworden de laatste jaren. Op vind ik het niet meer nodig? Vroeger creasede oogschaduw veel vaker. Van... Zo. Eén kleur erop. Gewoon erop knallen. Hoppatee. Ja, en eigenlijk altijd rose gold, warme kleurtjes met een glans. Eigenlijk altijd wel glans, liever een shimmer dan mat. Ook een klein beetje hier. Zo, daar helemaal? Ja. <laughs> Don't question me. Lijkt wel oranje joh, vanaf hier wat je erop hebt gedaan. Ja, klopt. Oh, oké. Okay. Gebruik mijn favoriete mascara. Wil je het zelf opdoen. Zal ik het zelf opdoen? Doe maar. Ik mascara opdoen als iemand anders. Het is altijd wel een beetje. Ja, ik, wil, ik ben al een beetje een kluns. Dus ik wil je niet in je ogen poken. Hoeveel laagjes doe jij altijd? Een stuk of vijf? Ja, ze moet wel heel aanwezig zijn. You keep going. Oké. Okay. Ik zie het al wel hoor, denk ik, Serena. Ja? Ja, het komt heel erg door die wenkbrauwen, namelijk. Oh. We gaan nu verder met de neus. Want Serena's neus is wat groter dan die van mij. Dus we gaan hem nu wat kleiner maken. Iets breder. Dus ik dacht, hier moet je dat doen. Ja. En dan gaan we aan de zijkanten denken contouren. Ja. Nadruk nou, op het woord, denk ik. <laughs> Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Je hoort het denk ik aan mijn twijfels. Vorm want mijn neus gaat meer naar beneden. Wat heb je gedaan? Ik weet niet. Het... En dan? Moet ik het dan hier stoppen ofzo? Ja, ik weet dit soort dingen allemaal niet. Al die... Ik contour ook nooit mijn neus hoor. Hij lijkt alleen maar groter. Ja. Beter? <laughs> niet? Not really. Not really? Oké, okay, ik ga gewoon verder met de bronzer. <laughs> ik doe het gewoon hier. Maar ik vraag me af hoe we jouw wangen wat boller kunnen maken. Dus nu moet ik gewoon echt wat snel wat schoon. Oh, ik ga geven. Gaan we door naar de lippen. En Serena heeft veel vollere lippen als ik. Dus we gaan die even lekker concealen. Dus ik de hele. Nou volgens mij kan je de helft van je lip wel weg. Nou, dit valt toch wel mee. Sowieso Zo deel. Zoveel smallen zijn die van jou niet. Sowieso dit, kijk. Dat let ik zo meteen uit hoor. Kijk En, nou de hele bovenlip eruit. Echt. Zoiets. Ja. Echt hoor, ik heb de hele van jou. Welcome to my life. Even kijken hoor, ik moet een klein boogje in maken. Hoe onnatuurlijk is het om gewoon de helft van je lip maar in te kleuren nu. Kijk, lijkt je lippen nu kleiner? Ja, dit is Tara's mond. Kijk ja, Tara ja, dan! Niet alleen de smallere lippen, maar een ja. kleiner mondje. Ja. Maar Tara, kijk zo. Ik heb echt Tara's mond. Ik heb namelijk, even kijken, aan deze kant een moederplek, dus dat is mijn rechterkant. Die is eigenlijk perfect. Oh, ik weet allemaal voor. En zoals jullie <laughs> weten, heb ik hier een moederplek. En ik heb hier een tatoeage <laughs> met zwarte stippen, dus die ga ik daar plaatsen. moet hij hier, hier, Net iets aan de linkerkant, ja. Oké. Okay. Is je goed? Oh, kijk, eens, is er af. Oh. Dit wordt de vlinder tatoeage die ik dus op mijn arm heb. Kijk, oh ja. een beetje ongeveer even niet groot. Zo'n komma in plaats van de 7 tatoeage op de L. En ik heb hier ook wat van die uh, oh ja, 7, woorden. En die komen op de onderarm. Yeah, pretty cool. Geen idee wat er nu staat. En ik heb maar gewoon één van de twee zinnen eraf gehaald. Dat kan het ook niet. Maar het gaat gewoon om het, uh, het idee. om het idee. Dus die kan daar. Ja, ja, ja. Yeah. Alright. Nou, laten zien. Nou, ik heb hier een nieuwe tattoo, hier een nieuwe tattoo, en hier een nieuwe tattoo. Ik nieuwe vind tatoe's. het wel cool hoor. <laughs> nou, sinds ik mijn haar heb geverfd, is het mij natuurlijk helemaal donker nu en Sreena's haar heeft nog wat blonde stukken erin. Dus dat moeten we even gaan veranderen. Ik heb uh, gekocht een uh, spray om eigenlijk je uitgroei mee bij te werken, een donkere spray. En die gaan we dan nou gewoon op mijn blonde plukken sprayen. Kijken of dat dan donkerder wordt. Ja hoor! Hallo! Ja, deze kleren zou ik ook kunnen dragen, moet ik zeggen. Ja. Even denken, als ik nu naar jou kijk, denk ik nou van zie ik mezelf? Weet ik niet. Weet <laughs> <Ik ben niet> je <laughs> zeker? Ik, weet, ik niet. weet niet. zeker of ik mezelf zie, maar ik zie maar, wel zeg maar de gelijkenis. Als er nou gewoon zo staan, mag tas erbij. Hoe sta je? Recht. Ja. Ik weet het niet. Daar zitten we dan. Twinsis. Jij ziet er wel wat frisser uit, vind ik. Ja. Ik vind mijn lippen heel raar dat ze zo smal zijn. Nou! Ik, ik ben dat niet gewend. Bij jou vind ik het gewoon passen, oh, ja. weet je wel. Nou, ik ben benieuwd ja. hoe ik eruit zie met vollere lippen. En dat ga je trouwens zien, want op Serena's kanaal hebben we een video opgenomen dat yes. zij. Ja, dat ik jou als in mij ga veranderen. Ja, dat. Inderdaad. Dus, ik ben heel benieuwd hoe dat. Uh, of jij dan ja, beter lukt misschien. Of is dit mislukt? Ik weet het niet. We ja, lijken wel. We laat lijken wel op laat op ons inderdaad even weten in de comments of, je vinden, of jullie vinden dat Serena op mij lijkt en of het gelukt is en dergelijke. En uh, als je dus geen genoeg kan krijgen van dit soort video's, moet je zeker eventjes naar Beauty Lab NL gaan. Want daar hebben we dus de andere video opgenomen. Ja. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om ik ook. te doen. Ik Bijzonder je. vooral ook. <laughs> dus geef me vooral een duimpje omhoog, duimpje omhoog als je hebt genoten van deze video. En ja, ik zou heel erg uh, willen zeggen bedankt voor het kijken. En we zien jullie snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.